Zaterdagavond belaagden 20 mensen een bijeenkomst voor minderjarigen in het pand van COC Eindhoven. De groep trok de regenboogvlag eraf en stak het in de brand. Een vrijwilliger van COC die de groep aansprak kreeg een klap. En dat was nog niet het enige. In hetzelfde weekend werden er meerdere medewerkers van een GKV in Groningen mishandeld. Ja, ik denk dat het afgelopen weekend maar weer heeft aangetoond dat uh, we nog lange weg te gaan hebben voordat we allemaal in Nederland kunnen zijn wie we zijn. Moeten we ons in Nijmegen zorgen maken? Ja, gelukkig hebben we hier in de afgelopen tijd eigenlijk geen grote incidenten gehad in Nijmegen. Maar ja, dat dachten ze tot vorige week in Eindhoven natuurlijk ook. Wel ervaren veel LHBTI'ers microagressie. Wat je ziet zijn uh, afkeurende blikken bijvoorbeeld of... Uh, uh, ja, ...dat mensen toch aangesproken worden of worden naar zich toe gez uh, gezonden krijgen. Uh, hè, dus niet uitingen van een regenboog of zo durven te laten zien... ...uit angst om daarop uh, ja, aangesproken te worden. En dat geeft ook al een gevoel van onveiligheid. Bij Danscafé Marcus Antonius praten veel gasten over de incidenten van de afgelopen weekend. Maar de eigenaar ziet vooralsnog geen reden om maatregelen te nemen. Ik heb nog geen uh, signalen gehoord van dat er hier in Nijmegen of zo ook... Zoiets zou gaan zijn. Mensen voelen zich niet onveilig of zo? Die goed uh, geluid heb ik nog niet gehoord. Dus dan ben je ook denk ik niet van plan om uh, bijvoorbeeld beveiliging voor de deur neer te zetten? Nee, nee, dat is uh, niet nodig. Het COC hoopt dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp, zeker gezien de samenleving polariseert. En een van de dingen is dat we nog steeds homo spreek horen in voetbalstadions, dat we dat normaal vinden. Hoe zouden we dat kunnen voorkomen? Ja, nou bijvoorbeeld, door net zoals bij andere scheldwoorden die we in het verleden niet meer goedkeurden... ...door dan bijvoorbeeld de wedstrijd stil te leggen of in ieder geval de echt maatregelen op te nemen. Nederlanders kunnen dit weekend symbolisch hun solidariteit betuigen na de incidenten van afgelopen weekend. Ja, aanstaande weekend wordt opnieuw de vlag uh, gehezen in Eindhoven. En uh, we willen eigenlijk vanuit Nijmegen, eigenlijk vanuit heel Nederland, uh, solidariteit betuigen daarmee. En eigenlijk iedereen oproepen om ook de vlag uit te hangen die dag om te laten zien, in Nederland kan je jezelf zijn en mag je dat ook laten zien.